Uh, welkom bij het uh, webinar Onzekerheid van Prognoses. Een, uh, een belangrijk onderwerp wat... Uh, met uh, het maken van afvalwaterprognoses te maken heeft, is... wat weten we eigenlijk niet en hoe zit dat precies en wat is de bandbreedte. De onzekerheid houdt ons allemaal bezig en daar houden we het komende, de komende 50 minuten meer over. Uh, dit is een webinar in het kader van het... Uh, Programma Afvalwaterprognoses, waarin we de komende jaren toewerken naar een nieuwe praktijk, om het steeds slimmer te doen met de informatie die we hebben. Daarvoor doen we projecten samen met een community of practice. Veel betrokkenheid vanuit de waterschappen en uh, aan verwante organisaties. Mijn naam is Maarten Klaas en ik mag uh, de kop en staart vandaag doen. Uh, uh, vragen mogen in de chat tussendoor of steek je handje even op, uh, dan, uh, dan uh, kom je aan bod. Mocht je de presentatie niet helemaal fullscreen zien, dan klik even in de galerij op uh, de, uh, uh, uh, de uh, hoe, hoe noemen we die button ook alweer, de spotlight uh, uh, knop, dan, uh, dan gaat het helemaal goed komen. Uh, graag jullie aandacht voor Inge van der Velde. Neem ons mee. Dankjewel. Um, welkom bij dit uh, webinar over onzekerheid van prognoses. Um, ik neem jullie mee op een reis die wij als werkgroep hebben gemaakt. En um, die reis, die, die, die weg die wij bewandelen, die is nog best wel een beetje hollig. Um, uh, we, we denken dat we op een goede weg zijn en dan doen we, uh, komen we tot de conclusie dat we toch een stapje terug moeten zetten. Um, dus um, uh, wat ik heb opgeschreven uh, als er ondertiteling, uh, ook dit project lijkt op een project met mensen. Um, het, het gaat wel eens anders dan dat je verwacht. Um, om eventjes uh, bij het begin te beginnen, ik neem jullie mee. Ik zie, een, er komt een melding binnen dat iemand een zwart screen ziet. Is dat, is dat, ja, via de chat zie ik dat. Ik wil de microfoon nog uit. Oké, okay, nou dan, uh, dan ga ik, ik wel ga, even uit en dan. Het uh, het gaat goed. Oké, okay. um, ik neem jullie even mee, um, of deze presentatie neem ik jullie mee over waar we jullie hebben achtergelaten op uh, begin van dit jaar, op 7 maart. Ik was er zelf niet bij, dus um, uh, ik, ik, misschien val ik in herhaling mee of vallen we als werkgroep in herhaling, maar dat is dan even niet anders. Um, de werkgroep de, die, um, uh, uh, die dit doet uh, bestaat uit een aantal leden, die wil ik toch eventjes noemen. Uh, Loes van der Linden van Waterschap Mark van der Wilp van Hollandse Delta, Bob van S van Vechtstromen, Juan Bonillo Martinez van Waternet, Jeroen Stokman van Rivierland, Kees Broks, hij loopt net weg. Uh, um, mijn steun en toeverlaten of onze steun en toeverlaten uh, uh, met schrijven en uh, mij eraan herinneren dat ik dingen moet doen. Um, uh, dan ga ik nou echt los. Hoe was het ook alweer? Um, uh, als je um, uh, een asset wil gaan ontwerpen of um, uh, je hebt een asset die te klein is, wat voor asset dan in de waterketen dan ook, dan wil je daar een prognose getal aan koppelen. Um, and, um, um, dan wil je daar uiteindelijk een besluit over nemen over uh, hoe ga ik dat ding aanpassen, uh, hoe groot, hoe lang, uh, uh, hoe breed. Uh, dat zijn dingen die je, uh, uh, uh, die je doet op basis van een prognosegetal. Hoe het vroeger of hoe het, mij, hoe het bij mij voorheen ging toen ik, uh, toen ik uh, zelf nog aan het, uh, aan het bouwen was, dan krijg ik een, een getal. En uh, dat getal had namelijk voor een hard getal aan en daar ging ik op prognatiseren en dan ging je, ga je uh, dimensioneren en vervolgens ik 10% daarbij en 10% daarbij en uh, op, uiteindelijk uh, uh, wordt er een zuivering gebouwd of een, uh, of een asset gebouwd en dan komt een, uh, een uh, elektrotechnicus of een werktuigbouwkundig bij me van ja ik heb een pomp, je kan die kiezen of die kiezen, die is te klein, die is te groot, welke wil je? Nou, en Dan maak je daar een, uh, een soort best guess of een beste afweging. En uh, dan is er een zuivering gedimensioneerd. En uh, uh, uiteindelijk maakte ik zelf ook de jaarverslagen. En de jaarverslagen, dan dacht ik van, hé, dat is gek. Kijk, ik heb hem voor zo groot gedimensioneerd. Ik zit er al bijna aan en toch functioneert die zuivering nog heel erg goed. Hoe kan dat nou? In mijn achterhoofd hebben dat je dus ook extra in het bouwproces, maar ook in de dimensionering extra slagen had genomen. Maar goed, dat getalletje waar ik hem op had gedimensioneerd gedimensioneerd was nog steeds hetzelfde getalletje zonder die onzekerheden. Ja, dan voelt die zuivering dus blijkbaar nog steeds. Um, als je dan weet dat er een onzekerheid aan een getal zit, um, moet je daar dan ook niet mee gaan rekenen en moet je daar ook niet rekening mee houden in je besluitvorming. Dat is eigenlijk waarvoor, waarvoor wij dit, um, deze werkgroep in, um, uh, ingezet hebben. Um, je maakt dus, waar wij nu heel vaak op, op vertrouwen, is op de expertise van de mensen die betrokken zijn bij de bouw van een asset of bij het ontwerp van de asset. En uh, met dat er heel veel uh, mensen uh, nieuw aangenomen worden, maar ook heel veel oudere garden met pensioen gaan, vervalt er best wel heel veel kennis en kunde en um, gebiedskennis is door de, door de vergroting van de waterschappen is die gebiedskennis raakt ook wel een beetje naar de achtergrond. Dus het, het wordt misschien tijd om het uh, toch wel wat anders te gaan doen. Um, wat hebben wij gedaan? Wij hebben uh, een plan van aanpak uh, gemaakt of eigenlijk hebben we dat samen met het adviesbureau gedaan om ons uh, te helpen om... Um, uh, bestaande uh, prognoses die gemaakt zijn van, uh, van zuiveringen, om die uh, te, te bekijken als je de onzekerheden meeneemt, of je dan ook andere keuzes had gemaakt in het voortraject. Dus die zuiveringen die waren, er, die zijn al uh, ontworpen of die assets zijn al ontworpen. En we kijken uh, uh, of we met de data die ze toen hadden gebruikt, of je daar onzekerheden aan kunt koppelen, of je dan andere besluitvorming had genomen, dus een ander ontwerp. Nou, de laatste keer, in het begin van dit jaar, stond John Riesi hier te presenteren. Die heeft dit plaatje met jullie gedeeld. Als je een afvalwaterprognose hebt, dan heb je een aantal parameters waar je je afvalwaterprognose op stelt. En elk van deze parameters, die hebben hun eigen prognose. Dat zijn die oranje stippenlijntjes. Je hebt een bandbreedte waarin je bevindt. En elke bandbreedte heeft zijn eigen invloed. Maar ook elk getal heeft zijn eigen invloed. Dus het kan best zijn, zoals in het vorige webinar, um, al bleek dat eigenlijk de aantal inwoners een grote invloed heeft. Of eigenlijk uh, misschien wel de woonfunctie een grotere invloed heeft dan de aantal inwoners. Misschien is dat wel juist een parameter die je heel nauwkeurig moet gaan uh, dimensioneren. Omdat die uh, de meeste invloed heeft op je prognosegetal. Um, wij hebben, um, uh, we zijn begonnen als werkgroep om Airbus uh, Dordrecht te pakken. Uh, wij zouden vervolgens Salbommel uh, uh, proberen te dimensioneren en vervolgens nog een wat meer landelijk gelegen zuivering, wat minder industrie, meer toerisme. Uh, eentje die bij Wedu Delta in het gebied lag. Uh, we zijn uiteindelijk alleen maar gekomen tot de uh, Case Dordrecht. En dat is het volgende plaatje. Het volgende plaatje is. Ik moet mezelf ook eventjes verder doen, dan... um, Het is niet de bedoeling dat jullie dit kunnen lezen. Uh, het gaat mij eigenlijk om um, uh, hoe ingewikkeld het is als je een, een zuivering gaat dimensioneren. Nou, in de vorige webinar kwam dat ook al voor. Uh, 36. Nou, ik heb opgeschreven 36 eigenschappen bij het CPS bekend die ze meenemen en prognosticeren. Nou, volgens mij gebruiken wij uh, in case Dordrecht geen 36, maar het is best wel ingewikkeld. Um, deze, de, dit heeft het, het adviesbureau heeft dit uh, ontworpen, die heeft uh, uh, dit in Excel gezet, een Monte-Carlo-analyse er omheen gebouwd. Uh, een of, uh, uh, kennissessies georganiseerd binnen het waterschap, uh, vervolgens met de resultaten gepresenteerd aan de werkgroep. Nou, en uh, uh, uh, toen kwam eigenlijk uh, uh, ons besef van ja, dat is leuk, nou hebben we dit zo ingevuld. Uh, uit die, uh, die sessies met de mensen van de waterschappen bleek eigenlijk dat we zelf de onzekerheden eraan koppelden aan de getallen van ja, uh, hoe, hoe is de prognose van je groei? Ja, die is uh, nou uh, uh, tussen de 80 en de 120 procent of zo. En dan, ja, maar dat is nou juist wat we niet willen. We willen juist niet die expert uh, aan het woord hebben. We willen juist onderbouwde gegevens hebben van een CBS of van een, nou ja, van wat voor instantie dan ook. Maar niet juist die expert, die wil je er nou juist uithalen omdat, nou ja, dan doen we dus wat we altijd hebben gedaan. Um, in dit geval geldt dus, uh, of heel vaak komt de, de uitspraak um, uh, meten is weten. En, um, en ik ben er niet helemaal eens met dat als je daar ophoudt, met dat, met dat woordje, je moet eigenlijk ook weten wat je meet. En als je dus niet weet wat je meet, hoe, hoe meet je dan? Dan meet je misschien wel helemaal het compleet verkeerde. Um, Uiteindelijk hebben we met, uh, uh, met, uh, met, met het adviesbureau zijn we, hebben we gezegd van ja, dit is dus niet wat we willen. Uh, die inbreng van die experts, we willen die experts wel hebben, maar pas aan het eind op het moment dat we de besluitvorming doen. En niet als het gaat om hoe uh, is de onzekerheid van een getal. Dus we zijn terug naar de basis gaan... Um, en uh, uh, we hebben gekeken van kunnen we dat doen? Nou, dan moet, uh, toen moest uh, het adviesbureau moest ook eventjes schakelen. Uh, nou, dat, dat was uh, best wel ingewikkeld. Uh, dit was eigenlijk een beetje een teleurstellende uh, uh, teleurstellend voor ons als werkgroep. Maar er was ook positief nieuws, uh, kan ik ook melden. Uh, de Monte carlo -analyse, uh, die dat leek goed te lukken. Dat, uh, dat ging best aardig. Uh, alleen, uh, ja, je model is net zo goed als wat je erin stond, dus garbage in is garbage out. Um, dus ja, heb je, hebben wij nou veel aan die Montcallo-analyse gehad? Nou ja, eigenlijk dus niet. Um, en zijn we dus eigenlijk, weer terug, waren dus eigenlijk weer terug bij het begin. Hoe zit het nou met die onzekerheid van die, uh, van die inputgetallen? Um, doen we dat nou zelf of kunnen we nou iets veel beter dan wat die experts doen? naar nou, de volgende. Um, als je kijkt naar, um, uh, naar die onzekerheden, je hebt een aantal um, uh, methoden hoe je die onzekerheden kunt, um, uh, van een getal kunt, uh, kunt uh, ontwerpen of, of kunt aan kunt komen. En dat kan door extrapolatie van meetreeksen. Nou, daar heb ik um, uh, rechts in, uh, uh, in beeld heb ik een Excel verhaaltje gezet die wij zelf uh, nog steeds ook gebruiken uh, voor de toekomst. Dat is ja. uh, dat getalletje. Nou, je ziet daar een rare sprong in. Uh, je stippenlijntjes. Uh, nou ja, dat is vrij onzeker over hoe je dat wil gaan doen. Als je nou kijkt naar als je een denkbare boven- en ondergrens hebt van scenario's, dan kom ik op, uh, dan moet ik even goed wijzen. Dat is bij mij altijd een beetje lastig. Want dan moet je met links en rechts gaan werken. Um, dit is een plaatje die heb ik um, uh, goed gejat, is beter slecht verzonnen. Dus die heb ik van VPN uh, en CPW. Heb ik vandaag, die maken scenario's hoog en laag met een onzekerheidspluim eraan. Nou, dan heb je het al iets beter dan wat wij zelf al hebben. Dan kan je ook nog een beredeneerde onder- en bovengrens van varianten hebben. Nou, dat is dus eigenlijk wat er uit de Monte carlo analyse kwam. Dat is dit stukje. Hier hebben we gezegd van, nou ja, dit is de onzekerheid. Maar ja, dit is wat we zelf hebben beredeneerd. Dat is nou juist wat we niet willen. We willen niet die expertantwoord, maar we willen onbouwde getallen. En dan kom je dus eigenlijk... Uh, uh, ook weer uh, bij het CBS uit. Uh, Stadline uh, die heeft prognoses, uh, bevolkingsprognoses en die doen dat met een zoveel procent betrouwbaarheidsinterval. En die hebben het dus berekend. En dat is eigenlijk volgens mij waar wij naartoe willen om um, goede data te gaan krijgen. Um, terug naar het, uh, uh, het begin uiteindelijk. Um, onze eerste aanpak was um, hoe zit die samenhang van die gewenste zekerheid, of hoe wil, krijg je nou een gewenste zekerheid van een prognose en hoe hangt dat nou samen met de input. Um, wat, betekent een doorwerk, de, wat betekent die bandbreedte nou op de doorwerking van een prognose? Je wil eigenlijk weten hoe dat nou uh, zit en welke ontwerpkeuzes maak je dan. Um, nou ja, en... en Um, kun je dan je keuze ook veel beter onderbouwen. Want het, misschien uh, is, zoals in het vorige uh, webinar werd gezegd, we komen tot een prognose uh, van 20%. Moeten we dan nog uh, uh, veel uh, nauwkeuriger meten of um, onderbouw je je keuze beter? Uh, want 20% is al echt, echt al best wel heel erg goed. Um, moet je dat gewoon niet vertellen van, nou, we weten, we komen niet verder dan die 20% en zo maken we de keus. Dat kan ook. Dan, heb je het, dan laat je, ben je transparant in wat voor keuze dat je maakt. Um, eigenlijk moesten we terug naar de tekentafel. Um, uh, het, het, we hebben uiteindelijk uh, uh, met, met het adviesbureau hebben we besloten om niet verder te gaan. Uh, we hebben besloten om als werkgroep uh, het zelf verder op te pakken. Um, dat heeft wel een beetje vertraging opgelopen, omdat um, uh, ja, je wil dat goed afwikkelen met, de, met het adviesbureau. Um, we hebben alle documenten ge, hebben we gekregen, uh, maar we, gaan, we hebben besloten als werkgroep dat we uh, het in kleine stapjes gaan opknippen. In, en Eigenlijk in veel kleinere stapjes dan dat we uh, uh, in het begin hebben gedaan met het adviesbureau samen. En eigenlijk komen we, en dat zag je dus nu net ook in het vorige... webinar. We weten als community of practice al best wel heel veel. We hebben al best wel heel veel contacten en daar willen we eigenlijk gebruik van gaan maken. Um, even kijken wat ik nog meer had opgeschreven wat ik wilde vertellen. Um, we, we, wat we eigenlijk willen doen is voor die bevolkingsprognoses... willen we eigenlijk bij het CBS gaan kijken. We hebben al contacten binnen de COP met het CBS. Um, uh, uh, we hebben een uh, uh, PBL is er, die heeft iets met macro-economie en uh, in de vorige presentaties uh, is uh, KWR ook al eens een keer heeft alles wat laten zien over hoe uh, de drinkwaterbedrijven prognoses maken. En wij kunnen daar gewoon veel van leren en zij nemen ook onzekerheden mee. Um, dus wij hebben ons plan aangepakt en uh, waar kom je dan op uit? Um, we, we hebben eigenlijk besloten als werkgroep dat wij kiezen voor landelijk beschikbare data um, en daarbij de kansverdelingen en de betrouwbaarheid in te vallen en je kan dan ook nog kiezen en dat kwam net in het webinar ook voor, uh, voor verschillende tijdsintervallen, hoe zeker, hoe, op wat voor termijn wil je, kijk je op jaargegevens of kijk je op uurbasis. Uh, uh, op, uh, op nou, wij hebben aangegeven laten wij nou eerst eens gewoon eens gewoon, uh, wat makkelijk beginnen. We gaan eerst toch kijken naar jaagtallen, omdat dat, um, nou ja, het, het is al heel erg ingewikkeld. Ik heb um, um, uh, we, hebben, we gaan ook kijken naar uh, de kansverdeling en naar wat er is, naar de meest waarschijnlijke ontwikkelingen. Je kunt natuurlijk ook heel erg rekening houden met dingen die je niet kunt voorspellen. Ik, ik kan mij herinneren van de presentatie van KVR dat die in één keer in hun drinkwaterverbruik een, een, een sprong zagen die ze nog steeds niet kunnen verklaren. Uh, zoiets als COVID kun je ook niet verklaren, dus moet je daar dan ook rekening mee houden? Nou, dat doen we dan nog eventjes niet. Um, maar we gaan wel kijken naar um, uh, wat, wat, er, wat we wel weten, wat er, wat er, nou ja, wat er nu al beschikbaar is. Um, ik heb um, uh, ook hier weer uh, plaatjes, uh, beter goed ge gehad dan slecht verzonnen, um, uh, van uh, CBS afgehaald. Hier uh, zit uh, uh, leidingwaterverbruik, dat is gewoon uh, af te halen van uh, van CBS en dit is eigenlijk de prognoses en, en kansscenario's die ze hebben, uh, waterverbruik in Nederland in 2020, hoe die verdeling is, um, het is uh, ter illustratie maar ook om te laten zien dat er veel meer is dan dat wij, nou ja, wat ik in eerste instantie uh, uh, wist. Um, wij hebben inmiddels hebben wij een eerste gesprek gehad met, uh, met CBS, uh, dat was vorige week. Um, uh, uh, daar hebben we ook aangegeven, goh, we willen eigenlijk ook gewoon naar die... Uh, uh, zuivingskringen kijken, dus we kijken niet op gemaalniveau of op uh, rioleringsgebiedje, want dat is gewoon nog te ingewikkeld. Laten wij het nou eerst eens hebben over uh, hoe zit het nou op zuivingskring? en dan is de, nou ja, wat, uh, wat Mark al wist, uh, uh, dat is er al gewoon, uh, want uh, er is een COVID dashboard uh, gemaakt uh, en daar uh, is alles al ontvlochten, dus we hebben het op zuivingskringen, is het al aanwezig. Ze dus kunnen daar al makkelijk uh, uh, aanpassingen aan doen. Um, dus wat hebben we afgesproken met CBS? Um, uh, we gaan uh, uh, kleinschalig aan de gang en er zit ook nog een groter bij, maar dat moeten we nog even regelen, maar dit is wel wat we in gang gaan zetten. Uh, dan hebben we een volgende vraag. Dit gaat dus puur over inwoners. Dat, zijn de, dat, zijn de, dat is het eerste. Het tweede gedeelte is over ja, wat doet die industrie nu? Um, industrie kan een heel groot aandeel hebben. Net kwam zuivering bijlen voorbij. Janne Aarde, ja dat klopt, zuivering bijlen heeft veel industrie. Um, zal waarschijnlijk een grote uh, invloed hebben op zuiveringen en er zullen ook een aantal bij zijn. Uh, waar dat niet voor geldt, daar zal misschien toerisme een groot aandeel in hebben. Um, PBL maakt al heel veel analyses over de macro-economie. Um, dit zijn tabelletjes die uh, uit het rapport van hun komen, die gewoon vrij beschikbaar zijn. Um, uh, waar ze hoge en lage groei uh, verschillende scenario's hebben voor bepaalde sectoren. Um, maar zij hebben ook uh, uh, zij doen ook nog iets met de bevolkingsomvang. Uh, en dat doen ze samen met het CBS en PBL uh, nee CPB. Um, er zijn daar verschillende. Uh, Scenario's mogelijk. Um, het verschil is wel: uh, CBS um, uh, kan terugkijken in de tijd, behalve voor de bevolkingsprognoses, die mogen ze ook voor de toekomst maken. En Verder mogen zij geen toekomstscenario's maken, dat doet namelijk PBL. Dus uh, ze hebben beide, CBS en PBL, hebben beide unieke eigenschappen, ze hebben unieke uh, uh, vaardigheden die ze hebben en dat is ook zo geregeld dat ze mogen ze mogen elkaar wel ondersteunen, maar ze mogen niet elkaar's werk doen. Um, uh, dat is misschien voor ons wel wat ingewikkeld. Aan de andere kant misschien als we gaan samenwerken komen we misschien wel tot um, iets wat wij heel erg graag zouden willen hebben. Um, PBL, um, uh, daar hebben we volgende week gesprekken mee, dus die uh, zijn ook opgestart. Dus um, uh, we, zijn, we zijn onderweg. <lacht> Tenminste, uh, voor zover uh, dat kunnen we dat nu kunnen zeggen. Uh, wat heb ik nog meer opgeschreven? Uh, PBL heeft bijvoorbeeld verschillende bedrijfstakken. Die kunnen we misschien wel koppelen aan watervragen of afvalwateraanbod. En... Uh, dan kun je misschien ook prognosticeren wat de aanbod in de toekomst zal zijn. Dat zou misschien PBL samen met CBS wel kunnen. En dan hebben we misschien die laatste 20% misschien wel te pakken. Uh, maar ja, dat weet ik niet. Misschien blijft het wel heel erg onzeker. Maar dan weten we dat ook. En dan kun je daar ook je uiteindelijke keuze op baseren. Wat vervolgens wordt um, uh, stapje 2 of eigenlijk stapje 1b, want we hebben stap 1 opgesplitst in 2... is, um, uh, we gaan dus nu inventariseren welke data beschikbaar is... of dat moeten we dan samen met PBL en CBS doen. Um, kijken um, uh, of we samen met de uh, uh, pilot data science... of we daar wat mee, uh, extra mee kunnen doen. Um, je zult daar de kansverdeling dus voor die verschillende data... Uh, moeten, voor, voor die parameters kunnen vaststellen. Uh, en uh, als we dat hebben en we kunnen daar wat mee, dan zullen we ook afspraken moeten maken met de bronhouders over of we dat kunnen blijven delen. Dus dat is een, een vervolgstap als we er wat mee kunnen hoe je dat dan verder zult inrichten dat het dus niet een eenmalige actie is. Dan komt eigenlijk stap 2. Uh, uh, we willen dan kijken of we dat kunnen gebruiken in een rekenmodel. Uh, of dat Monte Carlo is of, uh, of wat anders. Daar kom ik zo nog op terug. Ehm... Uh, Um, en dan gaan we eigenlijk gewoon die twee cases of drie cases weer gaan doorrekenen van ga je dan ook echt die andere keuzes maken of, of hoe, hoe, hoe werkt dat nou door. Want volgens mij is dat nog steeds wel de vraag. Uh, kun je met die data science, dan heb je dus op 20% nauwkeurig, maar maak je dan ook echt, uh, stel dat je die onzekerheden meeneemt, had je dan ook een andere keuze gemaakt of uh, leidt het alleen maar tot meer begrip bij een bestuurder. Want Kijk, als een zuivering te groot is, dan is dat vervelend. Dan heb je te veel investeringen gedaan. Maar als een zuivering te klein dan heb je een investering gedaan en je moet gelijk weer investeren. Dan heb je echt wel wat uit te leggen. Um, um, dan heb je vaak meer uit te leggen dan als je het groot bouwt. Dat vind ik wel eigenlijk wel heel gek. Want eigenlijk heb je dan. Nou ja, dat is maar meer, meer wat er in mijn hoofd zit. Eigenlijk zou je bij beide uh, hetzelfde moeten uitleggen, want die zuivering is gewoon veel te groot. Um, dan terugkomend op die modellen. Uh, in een gesprek met, uh, met uh... CBS kwam ook naar boven van uh, goh, waarom gebruik je Monte Carlo? Uh, je kan ook Markov-ketenanalyse gebruiken, uh, KWR gebruikt SimDeum. Uh, voor mij staat nog niet vast of uh, uh, Monte Carlo moet worden gebruikt, of SimDeum of Markov. Uh, volgens mij moeten we kijken naar hoe eenvoudig uh, en, en overdraagbaar kun je een model maken. Dat, wij dat, ook, uh, dat ik dat ook, als ik dat één keer per jaar gebruik, het ook heel makkelijk kan gebruiken. Uh, of iemand die. Uh, uh, er wat meer in zit, het makkelijker kan gebruiken. Als ik Monte Carlo, uh, de simulatie die we hebben gekregen van het adviesbureau, daar heb je een aparte add-in voor nodig in Excel. Kan ook zonder, uh, het, voor mijn gevoel moet het iets, uh, iets wat simpeler systeem worden. Um, dus dat staat nog niet vast, maar laten wij eerst de gesprekken dus, uh, gaan opstarten met uh, de verschillende partners, dat is eigenlijk uh, hoe wij er nu voor staan. Dus ja, aan de ene kant uh, misschien een teleurstellend resultaat uh, dat we nog niet verder zijn. Aan de andere kant, dit is volgens mij wel de weg die we moeten bewandelen. En uh, als ik het, uh, de, het vorige webinar uh, beluister, dan denk ik dat we aardig weer bij elkaar komen. Terwijl ik voorheen een beetje het gevoel had dat we een beetje los van elkaar waren en dat het uh, convergeert weer. Dus ik, ik word hier wel enthousiast van. Super Inge, dank je wel. Uh, een prachtig verhaal van een reis inderdaad door de onzekerheid en waarin je uh, zuiver in bent in het afpellen van wat je nou wil en da daarin eigenlijk een iteratie doorloopt van nou, we waren en we moeten eigenlijk weer een stapje terug en daarin heel veel leert en nieuwe inzichten op doet. Uh, mooi uh, en uh, inzichtelijk ook over de relevantie van die onzekerheid. Um, gelegenheid tot vragen, opmerkingen, suggesties. Kees, zit er in de chat nog het een en ander. Die vraagt of ook wordt gewerkt met scenario onzekerheden. Ik denk dat je daar uiteindelijk naar toe gaat um, um, als je hebt aangetoond dat je uh, bepaalde parameters uh, veel invloed hebben en een hele grote onzekerheid hebben. Um, je kunt een, je kun, ik kan me voorstellen dat er een, een parameter is of er een industrie bijvoorbeeld wel of niet komt in je gebied. Um, dat dat heel erg impact kan hebben op wat voor zuivering, op wat voor uh, gemaal, op wat voor leiding je daar neer gaat leggen. Dus je zult, uh, je zult daarvoor scenario's moeten doen en dat is eigenlijk wat Monte Carlo ook doet. Die maakt ook scenario's, die, legt, die analyseert een aantal scenario's. Um, dus ik denk dat je daar wel op uitkomt en dan is het uiteindelijk aan de, aan de, aan de besluitvormer um, hoe, die, hoe die daarmee omgaat. Want uiteindelijk is, voor mijn gevoel, gaan wij niet een kant-en-klaar antwoord geven van en zo wordt, groot wordt die zuivering. Uiteindelijk moeten wij het besluit nemen, zo gaan we hem bouwen. En dit en dit zijn, uh, dit kan er fout gaan in het proces. En op het moment dat dat optreedt. En, je moet dat gaan uitleggen, dan kan je zeggen, van ja, weet je, we hebben dit van tevoren aanzien komen dat hier een grote onzekerheid zat. Dus ik denk wel dat je daar naartoe gaat. Uiteindelijk. Frans ga je gang. Ja, dankjewel voor het antwoord. Ik heb nog een kleine aanvulling op de opmerking van mij. Uh, er is nu uh, Europese regelgeving in de maak of die is er al over het water dicht krijgen van allerlei leidingssystemen. Dus ook drinkwater en riolering. Dus het is te voorzien dat op enige termijn, laten we zeggen 10, 20 jaar, dat het toch invloed gaat hebben op de hoeveelheid afvalwater die wordt, wordt aangevoerd. Dus is dat nou niet uh, in te brengen dat we een beetje kunnen kwantificeren wat het voor een effect heeft? Dat kan een behoorlijk uh, effect hebben op de kosten van de nieuwe zuiveringen natuurlijk. Het is dus wel belangrijk om, om een beetje te kunnen inschatten wat dat gaat betekenen als scenario. Ja, Het idee is dat we inderdaad onderscheid gaan maken in parameters... Uh, afvalwatercomponenten waar je wel invloed hebt als uh, afvalwaterketenbeheerder. Dat is bijvoorbeeld riof, water of uh, uh, regenwateraanvoer. En uh, parameters, componenten waar je geen invloed hebt. Bijvoorbeeld een nog zuiniger uh, afwasmachine of wat dan ook. Oké, okay, dat is misschien een keer handig om, om na te denken over die scenario's. Want uh, iedereen heeft er veel gebruik van gemaakt in de hele klimaatdiscussie. Uh, en ik denk dat het handig is om er toch een beetje, een beetje werk van te maken. Dan kun je ook een klein beetje monitoren wat er aan het gebeuren is... en daarom verder anticiperen op wat hoger strategisch niveau. Ja, ja de, dat is precies waar het om gaat. Want volgens mij, um, um, de, de, degene die uiteindelijk de zuivering ontwerpt... Uh, het ontwerpteam of de technoloog, wie dat dan ook maar het uiteindelijke... finale antwoord heeft, um, die zal... Op het moment bij afwijking uh, zal hij zich moeten verantwoorden richting een bestuur. En als jij als, uh, als projectteam uh, kan, aan, kan laten zien dat er onzekerheid omheen zit, ja, dan, dan moet een, uh, een bestuur of een, een besluitvormer, die, die, die, die weet ook hoe onzeker dat, dat is. Dus, het, het, dus je, ja, uh, je hebt gelijk. Ik denk dat dat inderdaad handig is. Inge, ja, je uh, sluit je uh, uh, presentatie eigenlijk met de oproep, uh, of tenminste met de constatering. Als projectgroep gaan we vooral weer zelf aan de slag om een aantal stappen te doorlopen. Heb je daarin nog een, een vraag naar de COP om daarin mee te denken, in te stappen, suggesties te doen? Nou, Op het moment dat, uh, uh, dat er iemand is die... Uh, uh een parameter heeft waarvan je al zeker weet dat er een, welke onzekerheid daar aan zit en we moeten die meenemen. En je hebt ook een betrouwbare bron daarvoor, um, uh, meld dat dan, want dan kunnen we dat meenemen. En dan kunnen we dat ook meenemen in het scenario. Kijk, wij gaan in ieder geval de test doen voor, uh, als we uiteindelijk alles hebben... Uh, voor Dordrecht, ik neem aan dat we Dordrecht nog steeds gaan doornemen... Uh, en kijken of we daar een ander besluit had kunnen nemen. Maar ik denk dat dat wel verstandig is, dat als er bronnen zijn... waarvan we ook weten wat de zekerheid of de onzekerheid is... dat die gemeld worden, want wij weten ook niet alles. Helder. Zijn er nog andere vragen? Want anders wil ik graag even kijken of Guy ook... die is uh, uh, online aanwezig, maar eerst nog even Wim. Ja, ik, ik wil graag. ...galm ik heel erg, of valt dat mijn... dit zo... Ja, we hebben natuurlijk nu al een prognose van, bijvoorbeeld van een zuivering... Uh, ...is het idee om uh, jaarlijks te, te meten en kijken van wat, uh, welke aannames hebben we gedaan... ...en, wat, en uh, de afwijking daarvan bepalen en daarvan te leren. En op basis daarvan te kunnen zeggen van uh, wat is de reden van de afwijking en daarmee dus kennis te vergaren welke, nou ja, waardoor er uh, afwijkingen ontstaan in de aannames. Dus op basis van nog jaarlijkse metingen dat uh, al lerende te bepalen. Er is ook zelf ook wel eens nagekeken. Ik weet dat in een jaarverslagen wij, wij vaak op wat het, wat het ontwerpgrondslag is geweest voor een zuivering of vorigmaal. maal. Terwijl ik weet dat er in het bouwproces of in de, ja, in bouw, vaak in het bouwproces dan wordt er een, een aanname gedaan. Dus die zuivering is vaak anders gedimensioneerd dan waar je hem voor hebt ontworpen. Dat klinkt heel raar, maar zo werkt het wel. Een, een, een betonbak die rondgebouwd moet worden, die kan maar met een diameter van zoveel worden gebouwd. Omdat dat anders niet aansluit. Dus dan wordt de bak groter of kleiner. Of een pomp kan alleen maar in dat die range of in die range. Dus je zou uh, dat opnieuw kunnen gaan bekijken. Hoe groot is je zuivering nou werkelijk gebouwd? Of je, of je pompcapaciteit, of je gemaal, of je leiding. En kun je dan ook monitoren of dat dan inderdaad... Uh, klopt met wat je toen ontworpen hebt en waar je er toen op gebaseerd hebt, ja, dat kan je natuurlijk altijd doen. En dan heb je misschien ook al een uh, grote onzekerheid te pakken, maar dan weet je nog niet waar die onzekerheid door ontstaan is. Dat is eigenlijk waar je, uh, wat je wil voor de toekomst. Ja, maar wat ik eigenlijk meer bedoel, is niet het ontwerp van de zuivering, maar meer uh, de, de aanvoer, aannames in de aanvoer. Ja, dat zou, je kunnen, dat zou je nu ook kunnen doen um, uh, en dan uh, als je daar een analyse van hebt, dan zou je die kunnen terugkoppelen aan ons, want dan kun je dus ook zien waar dat die onzekerheid zit. En dan moeten we dus alsnog gaan zoeken waar, zit, waar kunnen we dan een zekere um, een bron vandaan halen waar dus ook die onzekerheid bij zit, want daar gaat het uiteindelijk om. Die hebben we vaak niet en dat zie je ook bij het project van Melle. Uh, ze hebben 36 parameters waarvan ze de prognose ook weten. Uh, er zijn er waarschijnlijk wel veel meer parameters die je kunt gebruiken, maar daar hebben we geen prognose van. Hm. Dus dat is een beetje het lastige. Ja, want mijn ervaring is dat voor is er voor uh, zijn heel sterke aannames en die werken ook heel sterk af van, uh, van wat we aannemen, uh, daar rijden er al in van. Sterker nog, uh, je denkt dat ze wat gaan bouwen en voor een half jaar later stort de markt in en dan uh, en ligt er in één keer een bouwstop. Uh, dus, dus daar kunnen wij niet op ontwerpen. Maar je zult, wel, je zult er toch wel wat mee moeten. Dus het is, dat is heel ingewikkeld. Dat, ja, nou ja. Dat is een onzekerheid, wie misschien wel 50% is. Nee, ja, hoe, hoe doe je dat dan? Ja, dat is een keuze die, uh, die je moet meegeven aan een bestuur om een besluit te nemen. Volgens mij is dat de boodschap die je uh, een, een besluit, de besluitvormers uh, meegeeft. Helder, mooi. En, en toont ook aan hoe relevant dit, uh, dit project is uh, binnen het programma Afvalwaterprognoses. Um...